snel over naar het, het derde onderdeel. In gesprek met, heet dat. Uh, Roland en Jolan, uh, jullie gaan in gesprek en uh, we gaan zien wat jij te vertellen hebt, Jolan. Ja, ja, ja, ja Dankjewel, uh, Dieke. Ja, Jolan, allereerst natuurlijk uh, ontzettend bedankt en ook dat je hier bent en uh, ja, dat je het verhaal uh, van, God, wat betekent nou, uh, t, ja, de cijfers van Ruud en, de beleving van mannen, maar goed, hoe is dat voor jou gegaan? En misschien zou je eerst, uh, kun je jezelf eerst een kort voorstellen en dan kijken um, hoe je situatie zeg maar, voor het vertrouwensexperiment was. Eerst voor hoe het ervoor was. Ja, uh, ik, heb, uh, ik ben 57 jaar, ik heb een dochter die nu op uh, uh, zelfstandig woont. Mm -hmm. um, ik heb een leraaropleiding gedaan, teken en textiel, kunstacademie theatervormgeving en creatieve coachopleiding. En um, altijd baantjes gehad naast de uitkering, mm -hmm. maar altijd stomme baantjes. <lacht> ja. die, baantjes bedoel je die niet helemaal aansloten bij Wat ja, ik de eigenlijk in me prachtige heb. talenten ja. die je ja. allemaal noemt? Ja. ja, het is niet dat ik het niet. Ik kan het wel, ik kan ook in een winkel staan, maar het frustreerde dat ja. ik niet iets kon doen met mijn opleiding. En ik ben in de tijd afgestudeerd dat iedereen werkloos was, uh, of geen werk kon vinden in de jaren tachtig. 80, Dachtig, ja, ik ken het, ja. En, uh, <laughs> <laughs> het duurt soms wat langer. <laughs> ja, maar ik ben ook heel erg bezig geweest met uh, uh, zelfontwikkeling. Mm -hmm. En van hoe zit ik in elkaar. En dan heb ik met het vertrouwensexperiment met Wannes ook heel erg gehad. Van hoe werkt het nou bij mij? Mm -hmm. En als ik echt heel eerlijk ben naar mezelf, kan wel dingen roepen, maar is dat ook echt zo? En... Um, de allereerste keer dat ik bij Wannes kwam. Ja, misschien heb je een andere versie hoor, maar ik had echt het idee dat jij zei van, um, hoe gaat het? En dat ik zei, ja goed. En dat jij zei, nee maar hoe gaat het echt? En dat ik dan moest huilen. En, uh, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat is zo fijn en ook heftig en ongelooflijk, mooi. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. En hoe, hoe ben je dan precies in dat je schetst een situatie van af en toe banen of wel of niet? Of? Ja, drie jaar en dan moet ze een vast contract Ach, aanbieden en, ja, ja, ja. Dat, uh, en dat doe werd ze niet. Dat weer, en ja, en dan, dan weer iets anders. Je een half jaar en, ergens anders of bij ja. het UWV en dan weer terug. Nou, ik heb een heel kort echte uitkering. Of hoe noem je ja. dat? Uh, WWG gehad. Of, ja, ja, ja, ja, helemaal. Ik ja. heb altijd wel baantjes gehad. Ja, ja. Ja. En hoe ben je dan in dat vertrouwensexperiment uh, terechtgekomen? Ja, ik, toch. door de krant. Volgens mij heb ik een artikel in de krant gelezen toen dat het zou komen. En ik ben een fan van Rutge Breegman. Ik geloof heel erg in het basisinkomen. En dat had er toen mee te maken, heel erg. Ja. En uh, ik heb me toen aangemeld. En na een tijd toen, ik denk dat in de tweede golf waar jij het net over had, dat ik dan, dat jij mij belde. Ik zat ja. niet bij vanaf het begin erbij. Nee. En, uh, en toen. Um, uh, en zo is het gekomen. Ja, ja. ja. <laughs> Ja, nee, nee, goed. Ja, ik ben goed. Ja, want er uh, werd echt geworven, zeg maar. In ieder geval, ja. mensen konden zich aanmelden ja. voor het, uh, voor het ja. experiment. Dat maakte waarschijnlijk achteraf gezien toch wel uit uh, zeg ja. maar, hoe het experiment ook qua effectiviteit is verlopen. En, uh, tenminste, daar schetste ze Ruud. Uh, en, um, goh, en, en hoe was dan die relatie met de gemeente eigenlijk? Die, dat was een beetje op de achtergrond wat jou betreft. Uh, in jouw situatie. Daarvoor. Ja. Nou, um, um, angstig, frustrerend en machteloos en um, ik wilde bijvoorbeeld cursussen geven, ik, wilde, ik kwam van mezelf initiatief, ik zou heus wel uh, stom werk willen doen, plus dan, maar dan ook zinnig werk. En het was eigenlijk niet mogelijk als ik dat wilde doen, dan, uh, dan zou het zo ingewikkeld worden met geld en um, dat moet ik te zeggen van het kastje naar de muur, en ik kreeg ook van de belastingdienst eh, vaak geld, dat ik, of een rekening, dat ik zoveel geld moest betalen. En dan ging ik naar de werkgever en die zei dan, nee, je moet bij de gemeente zijn. En de gemeente moest bij de belasting zijn. En de belasting zegt, je moet bij de gemeente zijn. En dan, uh, ja, daar heb ik... Ik heb volgens mij bij de smeetkring bij de studenten gevraagd mm -hmm. of ze advies hebben. Bij juridisch loket, bij ja, de gemeente dus. En, en, en had je dan daarin dan een vast aanspreekpunt? Nee, nee, nee het was dan was dan steeds voor mij oh, verdampte ja, ja. het dan. Dan duurde het zo ja. lang dat ik dacht, oké, okay, dan betaal ik maar die 400 euro. Die stress is me niet waard. Ja, ja, ja. En dat, en maar dat is wel frustrerend. en niet, Het voelt niet eerlijk. Ja, het, is niet, het is niet eerlijk, maar het voelt... Huh, ja, ja, ja. Maar ik doe toch Wat doe ik verkeerd? Wat, hè, zo. Ja, nou ja, dat is blijkbaar. We nee, hebben ze een idee over wat voor jou passend is. En dat is dan wat je eigenlijk zou moeten volgen. En dat is eigenlijk precies, denk ik, wat Ruud uh, net aangaf. Van, uh, hè, dus dat die keuzevrijheid. Van, hè, dus dat je eigenlijk veel meer ruimte krijgt van wat je zelf kunt Ja, dat merk je daarna met vertrouwen. Ja, ja. Maar ook dat. Uh, toen ik bijvoorbeeld bij de Schouwburg werkte. Dan kreeg ik elke keer mijn loonstrookje. Maar elke eind van de maand pas. Maar elke maand kreeg ik een brief. Je bent niet op tijd, want je hebt de loon niet. En dan kom, word je gekort of opgeschort. of woorden die niemand gebruikt. Ja, ja. En dan denk ik: ja, kan ik toch niks aan doen. Het is schouwburg mij later uitbetaald. En ja, ja, ja. dat gevoel, die stress, ik ben heel stressgevoelig, dus dat heeft ja. veel invloed op mijn leven. Ja. En, en, en toen ben je in dat vertrouwensexperiment ingerold. Ja. En um, hoe was dat voor jou? Ja. Je zei net al iets van: ja, goh, dat was, een zo, hè, dat was bijna een, een emotionele. Ervaring. Ja, nee, het voelde als um, dat iemand luistert. He, he, hoe fijn is dat? Ik denk dat iedereen er wel fijn zou vinden. En um, ik, ik heb het idee dat we van eens Dus als ik dan iets zei, dat is zei... hoe dan? Of hoe zo dan? Ja. Waardoor de vraag achter de vraag. En ja. dan kun je dan, het gesprek is misschien niet heel lang, maar dat blijft dan in je hoofd langer doorcijpelen. En dan ineens sta ik onder de douche en denk dat is het of zo. Dat heeft gewoon eventjes nodig om te bezinken. En uh, de, het geeft ruimte in je, in mijn lijf, het, zo fijn. Ja, ja, het zijn, het zijn ook de oprechte vragen. Hè. Ja, ja. De oprechte interesse van, goh, hoe is het met je, hoe is het echt? Wat je eigenlijk er ja, want ik denk dat, ik heb ook een coachopleiding gehad. Ik denk dat de waarheid in de mensen zelf zit. Wat op welk gebied dan ook het antwoord zit in jezelf. Maar luister er maar eens naar. Hè. Vaak ja. zit je vast, ja, maar de baas wil dit niet of dit, of de gemeente. En ja. denk, ja, maar wat is nou echt zo? Hoe zit het nou echt bij mij? En, uh, ja, je bent expert over je eigen leven, hè. sowieso. Ja, ik denk niet dat iemand anders van bovenaf ja. kan zeggen: dit moet je doen en je moet een baan. Ja, dat weet iedereen wel. De, is niet, uh... en, en, en hoe verliepen dan die gesprekken? Want uh, ja. anders stelt vragen, maar stelde hij dan uh, stelde die nog meer dan uh, vragen? Waren er ook doelen? Of, of, Huiswerkopdrachten of nou, juist ik, niet? Of, uh ik denk dat ik mezelf ook huiswerk opgaf. Ja, ja, ja. Dat ik zelf, want ik wilde ook goed voor de dag... ...niet uh, slijmen of zo. Ja, ja, maar ja. ik wil... Um, ...ik wil het ook heel graag uitleggen... ...hoe het bij mij in elkaar zit. En uh, dat uh, maakt het wel... Uh, ...concreter. Of moet ik zeggen, meer... Uh, dat, ...dat het niet meer zo wazig wordt. Ik ja, mijn meer vrienden, focus. Focus, dat bedoel ik. Uh -huh. En ondubbelzinniger. Dat het, en ik heb het ook, mijn moeder is altijd een goede graadmeter. Heb ik het uitgelegd en dan zei ik, oh nou snap ik het. En dan zij het snapt dan, dan, <laughs> ja, ja, dan is, ja, <laughs> voor mij is het dan wel logisch. Maar voor <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Sorry. En, en ho hoe vaak had je, hè? we hadden ze even, gewoon eens in de twee maanden of zo. Of nou was dat frequenter of varieerde dat? Of soms het varieerde. Dacht, ja, ja, ja. Ik weet het niet, ik kan het niet zo zeggen. Nee. Wel meer dan zes keer per jaar. Wat we jaar. nodig vonden. Hè? Ja. Ja. Ja. ja, dat is ook wel wat, wat minister Donner destijds zei, van in... Niet iedereen hetzelfde, maar iedereen het zijne. Dat ja, ja zeker. Ja. ja. En dat was, hè, goh, dat was de voor. Ja. Dat was, zo liep het. Ja. Daar kunnen, uh, ja, kunnen we nog uh, misschien wel over door. En, en, maar hoe is het nu? Want ik ja, je heb, staat uh, nu hier. Ik heb een grote mensbaan voor het eerst van mijn leven. Een 57 jaar man. en ik heb altijd uh, stom werk gedaan. En nou... Um, nou heb ik een baan waar ik alles in kwijt kan. Ja, vertel eens meer. <laughs> ja, ik weet het, ja, je doet het experiment en dan is je leven geslaagd. Maar ja. uh, nou, het, ik kan nu heel veel in kwijt. Ik kan mijn creativiteit in kwijt. Ik, ik werk als uh, welzijnscoach in een huis voor ouderen okay. en mensen. Um, en ik ben bezig met de, de medewerkers, de bewoners, het welzijn van de bewoners, de um, vrijwilligers, de familie. en ik en de hele organisatie, moet mm -hmm. ik ook nog in bedenken hoe het allemaal moet. Dus ik, ik heb een creatieve geest yeah. en de, de, daardoor voel ik me heel rijk, ik zou willen dat iedereen had, maar in, het, in het, uh, de red race van de mm -hmm. wereld zoals je in elkaar zit, is het heel moeilijk. Uh, en, en hoe krijg je dan, hoe, hoe, vertel eens, hoe, hoe zit dat dan met hè, die vaardigheden, die, die talenten die je hebt, hoe, hoe, hoe, hoe gebruik je die dan? He, die creativiteit ja. in dat werk, hoe krijg je dat dan voor? Ja, elkaar? nou eigenlijk ook wel weer, toch, ook door een soort door vertrouwensexperiment, op een coach manier door te luisteren mm -hmm. en een stap, uh, drie stappen terug te zetten en, en uh, de tijd ervoor te nemen, want het duurt tien keer langer dan wanneer ik zeg doe eens dat of uh, dat zou handig zijn. Maar op de lange termijn, uh, ik geloof meer in de lange termijn en ik geloof, ja, wat ik net zeg, dat, dat in jezelf het antwoord zit of de de bedoeling zit of je mis weet ik um, als ik een medewerker heb die met een bewoner uh, een rolstoel pakt zonder te vertellen en die, gewoon die pakt iemand bewoner gewoon heb we gaan nu dat doen nog niet eens niks zegt gewoon dat doen dan denk ik, ja je probeer je in te leven in die bewoner die zit in een stoel ja. en die zit met gedachten echt en die wordt ineens weggetrokken en dus ik mijn bedoeling is dan dat ik uh, die medewerker zo ver krijgt dat hij niet in kan leven in, in uh, de bewoner. Ja, eigenlijk zeg je wel gewoon, het, het perspectief van die bewoner, dat is, he, da daarin ga je in mee. En niet het perspectief van de professional, ja. zeg maar. Ja. ja, wat is belangrijk voor de bewoner, en dan ja. en wat past bij, het is bij iedereen anders. Sommige mensen kunnen misschien wel zo wegtrekken, weet ik niet. Ja. Maar... Uh, ja, dat heeft alles te maken met wat Ruud en nou, de natuurlijk ook ja. zo, hoe het dan met die keuzevrijheid zit. Dat, dat geldt voor die bewoner, dat geldt voor jou. Zelf. respect, respect. Dat ja, je ja. iemand uh, um, in zijn waarde laat. Lijkt me een van de grondbeginselen van, uh, dat, je, dat je mensen ja, in hun waarde laat. Uh, maar ik ja, aan, aan, ja, ja, ja. Uit ja mijn zeker, perspectief, zeker. Ja, ja. ik vind dat, vind dat wel interessant de overkant van de tafel of, nou, of soms naast hè. het, was ja. nog een gekke ze is uit de gezien. En uh, je, moet, je moet kijken wie heeft wat nodig. En, en Jolan hoefde ja. ik niet te motiveren, uh, uh, niet in beweging uh, te krijgen en eerder remmen. Dus dan grijp ik op een yeah. andere manier <laughs> met yeah. iemand om. En daar zat voornamelijk de begeleiding in het relativeren. Soms remmen kanaliseren, kan maar ook luisteren. Ja. Maar het proces. Waar jij nu bent, dat is uh, heel aan jezelf uh, te danken. Nou ja, en dat ik een klankbord had. Juist. Hè, want ik, ik kan wel tegen iedereen roepen. En, uh, maar bij, ja, bij jou was het toch omdat... Uh, ik kon meer voeten, hoe noem je dat? Meer fundamenten... Uh, ja, net noemde, net noemde je dat eigenlijk een soort focus, dus dat je precies weet ja, focus, wat je ging ja. doen. Hè. Dus, ja, toch, uh, ja. Ja. ja, dat denk ik ook. Ja. En eigenlijk uh, zegt Jan, Jan, Jan van, het is eigenlijk van, goh het is niet zo van. Nee, dat, hè, mensen komen in beweging op perspectief. Of dat nou vaag is of, of, of meer gefocust. Dat ja, dus perspectief zo. is eigenlijk waar het over gaat. En dat, hè, dus dat had je blijkbaar altijd, Permis, en zo begrijp ik het. Ja, zeker. En het was eigenlijk meer een soort focus vorm, aanbrengen. vorm, de vorm niet. Ja, uh, ja, ja. ja maar het, dat je, als je een uitkering hebt en een baan uh, een oplossing is, ja, dat weet iedereen wel. En dat hoeft echt niemand te vertellen. Mm -hmm. ja. Ik bedoel, je interne criticus doet uh, heel hard zijn best hoor. Ja, dus, uh, ja, ja, heb je niet ja, nodig. ja maar, hè, maar anders dan krijg je dus de baan die de... De begeleider voor je wil, ja, dat, in plaats ja. van dat wat je zelf hè, dus ja, je moet even langere termijn kijken en dat duurt gewoon even ja, ja, ja, ja. ja, dat, zijn ja. Wel, uh, dat zijn wel de verhalen, hè, waar het, waar het als, je, als je nadenkt over vertrouwen en vertrouwensexperimenten van dat een gemeente de ruimte biedt, hè, om, je, om die weg te, te zoeken, ja. en daar nou ja, dat is, hè, dat is dat is toch wel van god hè, dat daar een kwaliteit in de coaching op zit, dat is natuurlijk ook van belang, ja. maar dat het je eigen verhaal is en dat het idee van passend werk, dat is, hè, dan, dan gaat de gemeente bepalen wat passend werk is, maar dat passend werk is iets wat je zelf, jij bent de expert van je, van, je, van je eigen bestaan en ja, kan dat dan dat, ook aangeven. Ja. Ja, zou dat niet bij iedereen heel veel mensen zo zijn? Ik denk dat het bij iedereen zo zit en dat, uh, dat, uh, ja, dat denk ik zeker. En daarom is jouw verhaal ook zo mooi om te horen, omdat dat echt exemplarisch is voor hoe het eigenlijk zou kunnen. En waar we volgens mij ook heel erg naartoe zouden moeten met z'n allen. Ja, maar ook mensen die al een baan hebben. Hè? In je Precies bedrijf, hetzelfde. Omdat u, ja. Ja, we hadden het er heel even vooraf, ja. hadden we hadden het nog over, hè, van goh, dat zoveel... Hè, dus we weten ook dat heel veel mensen die in wat, wat lage, hè, wat jij noemt, stomme baantjes zitten... Uh, maar de, de, de mogelijkheid om eruit te komen, die is. Er. Want dat, dan moet je misschien wel toch wat opleiding doen of weet ik het wat. En die mogelijkheden ja. zijn eigenlijk zo beperkt. Ja. Eigenlijk door alle efficiëntie die we in Nederland in, in, in, hebben, hebben gebracht, betalen zonne, we uiteindelijk de prijs zonne, aan het toch? eind. Ja, ja. Zonder dat mensen dan onder een niveau allemaal blijven zitten of allemaal. Ja, ja. Ik, ik, voor mijn werk wat ik nu doe, heb ik als streven dat mensen, ja. medewerkers, uh, kunnen doen waarvoor ze in de wieg zijn gelegd op alle gebieden ja. dat kan ook schoonmaak zijn hoor als ja. iemand zegt oh doe oh, dat is slim om de gordijnen op die zoveel graden te wassen of zo fantastisch ja. ja ja dus dat ja dat ja. breng je me ook wel op het, op het punt over als dat nog kan van uh, goh, het perspectief van goh hè, want die zeggen ja goh ook nog wel verder hmm. hoe ziet dat verder er voor jou uit dan mij? Geen ja. <laughs> ik ben nooit over de toekomst hmm. um, want ik wil natuurlijk de hele wereld veranderen, maar dat, ik, um... nou, dat is in ieder geval een ambitie. <laughs> ja, <laughs> ja nou, kijken hoe je hoe dan hoe die. Ja, geef me. Nou, geval, ja. Hoe dat dan loopt. De, ja. Nou, zit, he, ja. Nou. Oh, ik wil nog iets leuk vertellen, ja, want ja, ja, ik had, uh, ja. um, op een gegeven moment had jij zoiets van, of ik weet niet meer hoe het kwam, ik dacht van, wat zou voor mij de ideale opdracht zijn hè, als vormgever? En toen heb ik ook over nagedacht, dacht ik, uh, de voorkant van een boek, de, de koffer van een boek. En dan niet van, oh, het gaat over bloemen, er moet een bloemetje op. Maar wat heeft de schrijver mee bedoeld? Een beetje dieper, hè? Ja. En uh, toen was er net iets bezig, toch? Toen er was er een boek voor de gemeente en daar mocht ik uh, de kracht van maken. Dus daar ben ik Ja, mee. ja. Ja. ja. ja, ja, ja, ja, de... ja. ja. Nou... Prachtig verhaal, dankjewel voor, ja, want het is uh, exemplarisch voor de verhalen, denk ik, die Ruud en uh, Wannes uh, ja, uh, hebben verteld. Ik. En uh, ja, dat onderbouwt helemaal wat met, uh, ja. Ja, het belang van hoe dat met dat vertrouwen nou eigenlijk zit in ja. deze samenleving. Dankjewel. Ja, dank en jullie super bedankt hè, voor het uh, initiatief en alles. Ja, ja. ja. <lacht> dankjewel. Dank jullie wel, dank Jolan voor je persoonlijke toelichting, je persoonlijke verhaal. Echt heel mooi en het illustreert ook echt wat Wannes heeft uh, verteld ja. en uh, Ruud daarvoor. En uh, dank Roland voor uh, het vraagstellen en het meedenken. Ja. Um, en dan uh, gaan we nu...